Om het te halen, maar ik heb wel behoorlijk wat te vertellen, want het is een belangrijk onderwerp en de vragen die wij nog over hebben naar aanleiding van uw reactie op onze vijfde brandbrief, uh, die, uh, ja, die hebben toch wel even inleiding nodig. Dus ik hoop dat ik de tijd krijg om dat toch te doen. Voorzitter, uh, edelachtbare burgemeesters van de vaderleding Rotterdam Rijnmond, dank voor dit moment van aandacht, het om handen. mijn handen, het was toch wel vrij kijkbaar. En voor de vierde keer in zeven jaar tijd ben ik hier namens de Stichting Acute Zorg voor de Putten-Rosenburg. Maar vooral namens heel veel inwoners van de regionale gemeente op voor de Putten-Rosenburg, Hoogvriek, Alpanswaard, Goeree, Oververkeer en zelfs Zwaard. 16.061 inwoners hebben meerdere petities ondertekend die gaan over de vele misstanden die zich binnen de acute scootzorg voordoen. Hebben, heb, hebben, Voorgedaan. Ik kijk u straks, dat heb ik al gedaan, ga ik het dus overslaan. Uw reactie van 10 oktober, jongleden op de aan u 2 augustus ingezonden vijfde woonbrief, kunnen wij ons niet volledig invinden als uh, stichting. Wij als stichting waarderen enorm dat u als bestuur van de veiligheidsregio, want wij ook met ons te menen deelt dat goede en toegankelijke acute zorg een belangrijke uh, goed is. En u allen de waardering uitspreekt over ons niet aflatende inzet. Voorzitter, u geeft in uw reactie aan dat wij op basis van een aantal geschetste voorbeelden onze zorgen uiten over de zorgwekkende ontwikkelingen binnen de acute spoedzorg. Verleden in de regio Rotterdam-Rijnland. Dat. dat klopt niet helemaal. Want wij geven aan dat het over steeds meer nijpende wordende situaties gaat betreffende de benedenmaatse acute zorg in al onze regionale gemeenten. Dus ook in de overige 24 25 veiligheidsregio's. Uh, precies op tijd komen die zorgen bovendrijven. Uh, u weet er vast wel van, Adam. Er is op 2 december in de ledenvergadering van de VNG een motie... ...behoud streekziekenhuizen ingediend die 28 streekziekenhuizen betreft... ...in 50 middelgrote gemeenten. Dus deze motie ingediend door de burgemeester van Gorkum. Uh, uh, het, het gaat er dus om dat ook daar... De acute zorg dreigt te verdwijnen als we de plannen van uh, het kabinet uh, uh, uh, ja, moeten geloven. Uh, voorzitter, daar zitten de gemeenten Waard en GroenLinks Oversverkeer niet bij, bij die vijf gemiddelde gemeenten. Uh, kunt u verklaren waarom niet? Gaan alle middelgrote gemeenten vanuit de VR zich hierbij aansluiten bij die motie? En, ik, en die vraag die stel ik aan u, voorzitter, maar u bent voorzitter, u bent ook eigenlijk. Degene die die andere 14 bur, de, bur, de burgemeesters zeg maar, uh, um, vertegenwoordigd. Dus vandaar uit de vraag aan alle burgemeesters. <g puff> Voorzitter, het is vijf voor twaalf. Is het wachten tot het doden vallen bij spoedzorg voor ieder gezinslid in acute nood, ook de uren? Volgens ons gebeurt het al. De inhoud van de vijfde brandbrief is helder wat ons betreft. Voorzitter, u schrijft dat wij van u in de verhalen van 14 december 2015 een toelichting hebben gekregen dat u als bestuur van de VR in principe geen directe zeggenschap over de dagelijkse acute medische hulpverlening en de inrichting van zorg heeft. Dat klopt op dit moment, maar dat is nu juist onze wens. Dat hebben wij in onze vijfde banden niet verwoord en dat willen wij gewijzigd zien. Wanneer staan de juiste machtspersonen nu eindelijk eens op? De stichting denkt daarbij aan u allen hier, alle burgemeesters van onze, burger, van onze gemeente. U bent mede verantwoordelijk als hoofd van de veiligheid lees acute noodsituaties voor alle inwoners in uw eigen gemeente. Dat kan, het kan niet zo zijn dat geld de oorzaak is. De zorgverzekeraars geven steeds minder geld uit waardoor de juiste en broodnodige acute zorg niet kan worden geboden. De gemeente moet dezelfde regie nemen en verplicht worden de algehele acute zorg, inclusief de acute babyzorg, op peil te brengen. Hopelijk kan dan voorkomen worden dat eerstvolgende bergbaby wordt gevonden. Voorzitter, u geeft in uw reactie daar geen antwoord op. Met uw opmerking dat de ROAS regionaal overlijd acute zorg, heten, door de minister van VWS is aangewezen om afspraken te maken met de betrekking tot beschikbaarheid van de acute zorg in de regio, als mede de voorbereiding op het verleden van die zorg, slaat u de palk volledig mis wat ons betreft. Het DROAS is niet onafhankelijk. Daar zit een directieleden in van de grote stedeteam, de diensten, de zorgverzekeraars, de GGD, die daar ook een woordje in, in, in, in meedoen. En die zijn vooral uit op financieel gewin door hun eigen ondernemingen. De mensen te maat ontbreken. Dat is onze mening. We hebben het zelf ervaren in gesprekken met de ROAS En de reactie op onze vragen. Voorzitter, met alle respect, wij kunnen toch niet lijst aan toezien hoe de voormalige voorzitter van het ROAS, die thans minister is van VWS, zijn al jaren dure vooropgezette plannen doordrijft om de hele acute zorgketen met alle gespecialiseerde taken te concentreren naar de grote steden en in de regionale liggende kleinere gemeenten een verschalingen nog plaatsvinden, die hij weergaan niet kent. Ik noem u alleen al in deze reden de volgende inmiddels lopende plannen op situaties die zorgelijk zijn te noemen. Het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis in Israël. Geen IC. Geen spoedeisende 24, 7 dagen in de week open. Het dreigende faillissement van het Ticasia ziekenhuis. Dat is trouwens nadat wij die brief hebben geschreven ontstaan. Eh, tenminste niet ontstaan, maar bekendgemaakt. Ja, eh, met 2500 werknemers en 12 IC bedden. Als dat failliet gaat, te gaan, raak je weer 12 IC bedden. Het plan om de SH en de IC-capaciteit van het formeel van Bethesda ziekenhuis in Dirkland te smuiten. 3250 werknemers met 1700 uh, uh, FTE's en 8 IC-bedden, weer 8 IC-bedden weg. Voorzitter, Rotterdam heeft 4 ziekenhuizen met 26.500 werknemers. Alleen een 24-7 SH, of allen een 24-7 SH in totaal, 175 IC-bedden. Ik ga hem uh, maar afronden, want... Ja, ik heb nog meer te vertellen, maar dat doen we misschien op een later moment. Uh, ik ga u de vragen nog even stellen. Het waren eigenlijk wat a, a, a viertjes hè? dat op tot wel. Het is jammer dat dat niet kan. Maar uh, wij uh, hebben u al een, uh, drie vragen gesteld in die vijf, vijfde brandbrief, die in principe niet beantwoord zijn volgens ons. Vraag 1. Wij als Stichting Acute Zorg, VPR, willen van u allen weten of u het eens bent met onze visie. Een halve visie, want de helft heb ik niet kunnen vertellen. Deelt u, uh, nu horen onze toelichtingen, wel onze visie? Dat is de vraag. Vraag 2. Gaat u zich inspannen om door aan uw opgedragen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taak inhoudelijk op het gebied van de burgerveiligheid te verbeteren? Vraag 3 gaat u de problemen die wij schetsen op het gebied van de burgerlijke ongelijkheden, die zijn ontstaan, oplossen. We zijn, die heb ik niet genoemd, maar die krijgt u nog nagezonden van mij via mevrouw Van der Wal. Dus de hele tekst die ga ik u nog toezenden. En dan kunt u op een later tijdstip nog even op terugkijken van wat wij nou daarmee bedoelen. En we zijn met behoorlijk wat mensen en uh, horen graag uw antwoord al hier. We hebben er net buiten gestaan en er waren, toen de meeste burgemeesters aankwamen, al een aantal vertrokken. Voorzitter of anderen Heeft u nog vragen? Voorzitter, um, edelachtbare burgemeester en overige aanwezigen, bedankt u voor de mogelijkheid die u ons geboden heeft om u hier weer te woord te mogen staan. Dank u. Dank u wel meneer Heidegger. U was acht minuten naar het woord. De volgende keer krijgt u maar twee minuten. U bent al drie minuten ingelopen op de voorwaardse de ik ga u uh, voor een deel uh, blij maken, voor een deel teleurstellen. De want we gaan het veel te de grote vragen door u hier niet beantwoorden. Uh, maar ik wil de collega's ook nog dingen stellen als ze antwoord hebben stellen, want, uh, dat is Misschien dat ik het weg heb. Oh, sorry. Ja. Uh, uh, voorzitter, dank. Uh, uh, Willem, welkom hier in dit, uh, dit stadhuis. Ik mag jou met voornaam tutoreren, want wij kennen elkaar vanuit het Minsterwaard. Want ik ben ook een van mijn raadsleden. Maar zo spreek je niet. Dit spreekt u nu voor, als voorzitter van de Stichting API. Ik heb geen vraag aan jou, maar het past wel denk ik dat ik een korte opmerking maak. Omdat ik het zeer waardeer dat je uh, met jouw hele club, en ik zie ook een aantal andere bekenden hier in deze zaal op buiten staan, zich voortdurend inspant, jaar in jaar uit, om op te komen voor de belangen van een goed en stevig ziekenhuis op voorne Laat ik het anders formuleren, goed en stevige en geborgde zieke zorg, ook op het eiland Voorne-Putten. En ik herken jou pleidooi, dat weet je ook mij. Ik herken ja blij wanneer een eiland toegroeit, hè, met nu dadelijk twee gemeenten bijna 200.000 inwoners, dat daar in mijn beleving ook een ziekenhuis bij past. Wat ik niet per se herken, dat wil ik ook duidelijk maken, omdat ik dat belang ook heb te dienen als burgemeester in Issewaard, op het eiland waar ik zit, dat er een onveilige situatie zou zijn. Dat is een ander vraagstuk. Heeft wel aandacht nodig, want er is een gebrekkige infrastructuur, et cetera. Uh, die, die, die nuance zou ik willen maken. Uh, en verder denk ik dat het ook, en ik, ik zou je alleen maar daartoe willen stimuleren, en dat doe je ongetwijfeld ook, dat er ook andere tafels zijn waarbij je ongetwijfeld je geluid kan laten horen. Het Roas is genoemd. Uh, los van jouw eigen bevindingen rondom het ROAS, ik heb daar wat minder ervaringen mee wat dat aangaat. Uh, want ik zit daar nooit. Maar zorg dat je ook daar gehoord wordt. Zorg dat je vooral ook gehoord wordt bij de politieke kanalen die er zijn in Den Haag waar velen, ook in de diverse gemeenteraden, bij kunnen helpen, om aandacht te vragen voor het feit dat elke inwoner natuurlijk gewoon bereikbare ziekenzorg wil houden nu en ook in de toekomst. Dat pleidooi kan alleen maar zeer ondersteunen. Ja, voorzitter, ook uh, toch maar een paar woorden uh, tot die heideken, maar ook tot ons allemaal, want uh, uh, nou, in de laatste paar weken dat ik in ieder geval nog een deel van het gebied uh, waar de heer Heidegger over sprak, verantwoordelijkheid voor mag nemen, is dit wel degelijk een acuut uh, probleem. En ook een probleem dat natuurlijk afgelopen jaren al verschillende keren aangeduid is, het niet meer bestaan van een volwaardig ziekenhuis op voor uh, maar ook zorg over uh, de taakverdeling uh, uh, waarmee we in het Rotterdamse uh, zijn geconfronteerd, als het bijvoorbeeld gaat over bevallingen enzovoort, uh, de toenemende problemen uh, ten aanzien van bereikbaarheid en, en, en verkeerstremmingen die soms tot uh, problemen leiden. En uh, wat mij ook wel een beetje stoort, en dat is wat de heer Heidegger ook terecht aanspreekt, uh, landelijk uh, lijkt het wel alsof dit een discussie is die maar niet gevoerd uh, uh, wordt. Want er is volgens mij niet of nauwelijks nog geanticipeerd op bijvoorbeeld... Bevolkingsgroei of bijvoorbeeld uh, sluiten van ziekenhuizen. Uh, uh, Nogmaals, die taakverdelingen die ze op grote schaal hebben voorgedaan, die fusies. En uh, ja, ik heb het idee dat we in ieder geval vanuit de publieke uh, belangen onvoldoende grip hebben op uh, hoe die ziekenzorg uh, op dit moment in Nederland georganiseerd is. En dan hebben we het nog niet eens over de problemen die we in de corona periode ook. Uh, Mee geconfronteerd zijn uh, geworden. Dus uh, uh, zeer veel uh, uh, waardering voor uh, de acties van de heer Heidegger. En ik hoop dat in Nederland uh, een discussie hierover op gang uh, gaat uh, komen. Ik stel voor uh, dat u, uh, de u natuurlijk de afdeling gesteld heeft aan de vergadering de achterlaten. Dat er aanzienlijk de kop terugkomen. Ik heb u buiten gezet. dat de strijd uh, waarvoor u staat een, een goede strijd is. Het raakt breder dan alleen aan de vraag waar wij erover gaan. Het hoorde van de rol van de minister, eigenlijk raakt het breder aan de scheiding van verdieningen in Nederland. Het gaat niet alleen zich naast het onderwijs, het gaat over eh, openbaar vervoer, eh, de bereikbaarheid van gebieden, het gaat over vraagstukken eh, die samenhangen met de beleefbaarheid in de gebieden. Die nauwelijks wel aanschurken tegen een urbane omgeving, maar om het niet als een platte karakter hebben. En dat blijft het vaak ook een beetje aan het vertrouwen eh, in het feit dat eh, burgers in Nederland overal in gelijke mate toegang hebben tot de schaarse groepen dat de samenleving. Dus er is een brede verhaal. Ik denk dat het goed is dat wij niet meenemen. Um, ik heb <trent> mij als voorzitter van de eerder uitgelaten ook een de, de radio over hier. We hebben een binnenkort gesprek met de minister. Daar gaan we de op tafel leggen. De minister, met zijn rol als minister, dan de verantwoordelijkheid had als voorzitter Ook allemaal te begrijpen. Uh, maar uh, ik heb er buiten gezegd: u staat hier in te spreken met uh, een gezelschap. Een soort predikant voor de eigen gemeenschap. Want dit zijn mensen die het grote gezelschap misschien helemaal niet met u weet zijn. En, en, dus u hoeft ons niet overtuigen. Het is heel fijn dat u al dit kanaal gebruikt. dat was gewoon namens al die mensen gewoon tegenkomen zijn te, te verspreiden. Uh, dank. Mag ik nog even reageer? Ja, dat u, dat u reageert, want er is eigenlijk geen vraag gesteld. Allereerst uh, wil ik de heer Voort bedanken voor natuurlijk ook uh, wat hij uitspreekt. En ik wil ook vragen aan uh, u en mevrouw Groteboer van uh, uh, Goerheer-Oververkeer... ...om uh, deze petitie ter hand te nemen. Die uh, wil ik aan overhandigen, zo meteen. Van die 50 middengemeenten, want dat is toch wel, uh, daar staan heel veel zaken in die bij ons spelen. En ik wil u bedanken, meneer Rensen, voor uw uh, ook uw uh, mening en uh, uw, uw uitspraak. En uh, ik wil uh, u en ook mevrouw Julius en meneer uh, Dion, beste uh, hartelijk bedanken voor al die jaren die u voor onze gemeente op eilanden heeft gefunctioneerd, want u bent dadelijk weg. Misschien dat er één terugkomt, dat, dat is niet aan mij, maar ja, dat is aan de commissaris van de Koning. En, uh, maar ik wil jullie, jullie hartelijk bedanken voor uh, de beleving. Ik ben bij jullie heel vaak geweest. En uh, ik kan ook beloven, en dat heb ik ook gedaan, ik ben ook bij iedereen al geweest. Maar ik ga nog een keer langs bij iedereen en ik ga zeker ook naar de minister toe. In ieder geval bedankt voor uh, het ontvangst. En uh, we, we blijven doorstrijden uh, tot het gaatje dit ja. ja. ik heb maar één exemplaar. <totif> even aanraden bij vragen Willem, even aanraader bij vragen. ja Ga dat het Ik heb helaas maar één deze oh, Maar wij kunnen naar Maar de de de de ja. ik stuur hem ook wel door aan mevrouw van der Wal. Uh, waar zit ze daar? Ja, ja daar ja, ja. zit ze daar, natuurlijk. Ik het En uh, ik stuur hem ook even digitaal, dit is de emotie. Die 50 middengemeenten eigenlijk bij de CVG eh, hebben eh, de, de, de aangeboden en die ook al ondersteund is. Dus ook nog een eigen Willem ja, En over ja, die 50 gemeenten vertel ik je na de uitzending en Zeg heen, je... ik wil dat, dat, dat jullie beide ook bij die vijftig gemeenten Zeker, de vermobbeling hebben we al gedaan. Oké, okay. de hele petitie, of de hele tekst was zojuist. Overhandigen met alle vragen en alle ja. informatie die wij eigenlijk nodig vinden, dat uh, hier uh, we gaan die vragen schriftelijk af en daar gaan we dan antwoord op krijgen. Dank u wel, goed zo. Ja, wij hebben afgesproken dat we geen hand geven. <laughs>